Hoi, ik ben Iris Bortagen en ik werk bij het Raad van Instituut onder andere aan het thema Digitale Democratie. Nou, we staan hier midden in de offline democratie, de Tweede Kamer. Uh, maar wij kijken hoe je met online instrumenten kunt zorgen dat je burgers en organisaties beter betrekt bij besluitvorming. Er lijkt ook behoefte aan te zijn. Er zijn allerlei onderzoeken die aangeven dat burgers uh, willen meebeslissen bij belangrijke kwesties. En we zien ook vanuit de politiek dat zij heel graag willen vernieuwen. Dat zij op zoek zijn naar hoe kunnen we ook die participatie, het meedenken van burgers ook organiseren. Nou, dat moet wel op een goede manier gebeuren en daar komen wij uh, om de hoek. Want wij zijn er als Raadenaar Instituut om publieke waarden uh, te borgen waar het gaat om interacties tussen technologie en samenleving. Dus die digitale tools uh, en de democratie. En dan hebben we het over dat het transparant moet gebeuren. We vinden het ook heel belangrijk dat het inclusief gebeurt, dus dat iedereen mag meedoen. En niet alleen de witte elite en zeker niet alleen maar mannen, die zijn vaak toch overgerepresenteerd. En daarnaast vinden we het belangrijk dat het responsief gebeurt. Dus dat er niet burgers om een inspanning wordt gevraagd, waar vervolgens dan geen effecten van te zien zijn in de besluitvorming en het leidt tot teleurstelling. Dus wij in ons onderzoek zijn op zoek naar de condities die zorgen voor burgerbetrokkenheid, digitaal georganiseerd, die zo is ontworpen en zo is ingebed in besluitvorming, dat het zorgt voor echte impact.